Goeiedag iedereen. Is Sinterklaas geweest? Bij ons toen geweest. Hij heeft snoepjes gebracht. <laughs> ja, een dochter Ik heb ook een gekregen van een uh, farm Pintazak. Hij uh, had me gevraagd om die fietsen te spuiten. Dat waren eigenlijk andere kleurige fietsen. Hè? En uh, ja, ik heb dat dan gedaan. Ja, opgemaakt een beetje dat die echt in orde waren. En die waren in orde totdat ze... Uh, in hun gingen met het ijskoude weer. Het heeft en Een van de kabeltjes van de bediening was uh, ja, afgebroken, was geschoten, door te vallen. Salafie. Uh, dat is het connectortje. En dat connectortje. Al die draaitjes waren van die, van die pinnetjes. Hier zit de pinnetje. Hè? Ja. Die pinnetjes waren er allemaal af van de pinnetjes. Maar dan van de pinnetjes. Hè? Niet van de pinnetjes, maar van de pinnetjes. Het gaat en aan de pinnetjes wordt heeft. Ja, zo, zo ziet er dat dan uit. Ik heb hem dan met uh, uh, hete lijm, hè, Want dat maakt dat stevig. Hè? Want dat mag dan niet meer uitkomen. Oh, Ik ga dat rechtstreeks aan het kabelken van de bediening. Want dat is een bediening die uh, daar probleem mee heeft. Ik ga daar een krimkousker rond doen. En dan is dat weer al in orde. Dan steken we dat weer terug in elkaar. En uh, als je dat wilt zien. Ik ga dat niet doen. Goed. Hey, hier ben ik dus. Hè. Ja. Dus ik ga het allemaal mooi gelijk opkiepen. En dan stippen we dat af. Dat gedaan niet. Zo. Zo. Nee, iedereen gaat zeggen: ja, maar, dat is toch geen goede manier. Inderdaad. Al de Over de deest gaan we de krimkuisjes strekken die we nodig hebben. We moeten een klein krimkuisje daarover hebben. Ja, soms slot is gatig hoor. Oké, het is in orde. Hè? Als het wiel draait, anders. Oké, okay. dat heb ik gezien. Aan de andere kant is er een lampje kapot. Goed, uh, <laughs> het is in orde. Ze uh, dus kunnen weer we met hun fiets we gaan fietsen. En ze hebben ook licht van voren en van achter. Oké, okay. dan zijn we content. De volgende moet ik een ketting aanzetten. En ik heb weer gezien in deze hoe de ketting is aanspannen. Ja, dat gaan we doen. Hè. Okay. <laughs> En we zullen hier nog allemaal een stukje terug te wezen. Nou, dan het nog te wezen.